Beveilig jezelf tegen virussen en andere malware. Waarom? Omdat voorkomen altijd beter is dan genezen. Zeker als het gaat om cyberdreigingen. Stel nou dat je daar geen goede afspraken over hebt gemaakt en iemand stopt bijvoorbeeld een onveilige USB-stick in zijn laptop. Als er een virus op die stick staat, dan kan dat zich razendsnel verspreiden over het bedrijfsnetwerk. Dat wil je niet als ondernemer. Het is te voorkomen. Als jij actie onderneemt. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over veilig gebruik. Hmm. Zo kun je nog veel meer doen om jezelf te beveiligen tegen virussen en malware. Wil je meer weten? Ga naar digitaltrustcenter.nl.